De andere grond in Vlaanderen bestaat voornamelijk uit zand, leem en klei met daartussen holtes die water of lucht kunnen bevatten. Als het regent, zijpelt het water in de grond dieper en dieper totdat het niet meer verder kan. Want enkele meters onder de waterdoorlatende zandige lagen zit meestal een laag die geen water doorlaat, zoals een kleilaag. Insijplend regenwater kan dus niet dieper zakken en hier vormt zich een ondergronds waterreservoir. Dat is het grondwater. Het grondwaterpeil zegt hoe diep het water zit. Dit is een pijlbuis. Die kan je in de grond boren en een sensor meet dan hoe hoog of hoe laag het grondwater staat. Want het grondwaterpeil schommelt continu. En het verschilt ook van plaats tot plaats. Als het ergens veel geregend heeft, zal het grondwater hoger staan. Heeft het lang niet geregend, dan zakt het grondwater lager.